Door heel die coronasituatie ontdekken wij de natuur dicht bij huis, ook heel dichtbij, in onze eigen tuin. Mijn papa heeft iets heel eigenaardigs ontdekt. Kom, duik maar mee in onze mini jungle. Wat is dat? Heb je dat gezien? Die mier zuigt een druppeltje op Dat bruine vlekje Is eigenlijk een diertje Een dopluis Zuigt sap uit planten Net zoals een bladluis Kijk, de mier klopt aan en krijgt een zoete druppel honingdauw. In ruil beschermt de mier de dopluis tegen rovers. Kijk maar met ons mee. Mieren zijn sociale dieren. In een mierenkolonie werkt iedereen samen. Tous ensemble. De dopluis of bladluizen die ze melken en beschermen vormen hun vee. Door duizenden jaren evolutie heeft elke mierensoort zijn eigen manier gevonden om aan veeteelt of landbouw te doen. Alleen al in België zijn er 76 mierensoorten. Schitterend toch om dat in je eigen tuin te ontdekken.